Woningverkoop supertip, fase huis promoten, onderschat je eigen netwerk niet. Het internet is de toegang tot de hele wereld. Maar soms is de koper van je huis letterlijk om de hoek aanwezig. En vaak lijkt de koper op wie jij bent of wie jij was tien jaar geleden. En dus kan je koper wellicht te vinden zijn in je eigen netwerk, direct om je heen. Misschien lid van dezelfde sportclub of hebben ze soortgelijke interesses of hobby's. Of een vergelijkbare kennis- of vriendenkring. Of sturen ze de kinderen naar dezelfde school als waar jij je kinderen opgezet hebt. Gebruik daarom je contacten. Ook in je eigen directe kring.